De... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En ja, zoals je aan de intro hebt kunnen zien, is Band Meets Choir weer begonnen. Althans, de voorbereidingen. Ik moet me voorbereiden. En ik ga jullie eerlijk opbiechten. Uh, dit is pas de eerste keer dat ik oefen. Nee, dat is niet helemaal waar. Want ik ben vorige keer op woensdag helemaal naar Zwarte Broek gereisd. Jawel, dat gaan jullie zo meteen zien. En toen heb ik al een klein beetje geoefend. Maar dit is echt vandaag pas uh, serieus aan het oefenen. Ja, dus. Ben het niet jongens. Dat is een, een, een, een happening van heb ik jou daar. Volgens mij heb ik een aantal koornleden als abonnee. Als jullie dit kijken, je kan je nog inschrijven. Zeker als je koorlid bent, want dan heb je de tekst zo te pakken. En je toonhoogte, dan is er niks aan de hand. Gewoon even inschrijven. Uh, ik zet de link even in de beschrijving van de website. Want zoals je het nu net hoorde, zoals ik dat deed. Ja, dat klinkt natuurlijk voor geen meter. Maar het klinkt wel heel erg gaaf als je met 200 man en vrouw... Op een podium staat. En ja, weet je, dat moet je gewoon een keer gevoeld hebben. Ik zal ook de link van de vorige keer eventjes in de beschrijving doen. Dan kan je een beetje zien hoe het is gegaan. En ja, als je al in een koor zingt, dan is dat echt, uh, ja, dan weet je hoe dat voelt. Dan moet je dat gewoon een keer doen. Dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben met 200 man of vrouw. Ik zeg wel 200, maar ik heb geen flauw idee hoeveel koorleden het zijn. Want ze komen natuurlijk vanuit heel Nederland bij elkaar. Uh, maar nou, genoeg. Geluld. Ik zeg, doe vast een duimpje omhoog voor deze moeite. En dan uh, gaan jullie nu kijken naar mijn reis naar uh, zwarte broek. Black pants. Zoals Belinda dat zegt. En ik heb op een hele bijzondere plek geslapen. Ik zeg, veel kijkplezier. Ik ben onderweg naar een Bed and Breakfast. En niet zomaar een bed en breakfast. Een bed en breakfast op een boot, een schip. Hapje. oké okay, nou top kijk nou hoe leuk die sleutel hangen <laughs> ik ben dus voor nu even alleen maar gelukkig heb ik jullie om tegenaan te praten dus ik ga even kijken hoe dit werkt En dan straks door naar uh, Belinda van Bentmutswaer. Welkom aan boord. Een wifi netwerk. Want er staat hier geen uh, L. Er staat een L op. Oh <laughs> oh. even mijn kamer zoeken jongens, de, uh, de L staat hier, denk ik, nou ik ga uh, zoeken naar mijn kamer, maar ik denk dat ik die deur maar neem, we gaan het zien, Goh, we hebben hier ook een kachel, die is niet echt nodig Oké, nou, hier we gaan. Nummer 1. Ik zei 11, maar het moet een 1 zijn. 4 1 Ja hoor. Oké. Okay. Nou. Oeh. Kijk nou, hoe goed is dit? Oh, fantastisch! Ik, zo, ik zoom even uit. Ja. Weet je. Dit is echt geweldig. Gelukkig een ventilator. Even kijken, wat hebben we hier? Wow! Gewoon nog een heerlijke douche. ja, handdoeken daar. Nou, dit is fantastisch. Hier slaap ik dus vanmacht. Hoe leuk is dat? Nou, ik leg hier mijn spullen. Uh, God, het is echt bloedje heet, jongens. Maar goed, ik ben blij dat jullie er weer zijn. Uh, ik ben blij dat ik weer kan vloggen, want dat heb ik zelfs gemist die uh, paar weken dat ik uh, andere dingen moest doen. Um, ik ga even uitpakken en dan ga ik door naar Belinda, zoals ik net al zei, van Band Meets Choir. Daar ga ik... Aan meedoen, waarschijnlijk. Ik heb me wel opgegeven, maar ik weet niet of ik dat allemaal uh, nog ga redden. Uh, ik ga naar haar toe en dan gaan we iets eten. En dan uh, vanavond uh, zingen met z'n allen. Oefenen, hè, is dat dan. Maar ik ga eerst even mijn spullen uitpakken. Ja, qua kleding heb ik niet zoveel meegenomen, natuurlijk, want het is helemaal warm en zo. Dit gaat even naar de naar de douche Woehoe. dan ga ik gewoon naar Belinda want ik heb inmiddels behoorlijk terecht gekregen Belinda ik kom aan horen Dit schip heeft ooit gevaren, uh, maar uh, twee jaar geleden nog, volgens mij zei ze. Maar nu ligt het dus stil en ze uh, komt hier niet de haven mee uit. De vorige eigenaren hebben dit opgestart en zij heeft het overgenomen. Nou mensen, ik zeg, uh, als je dus naar Amersfoort wil en je moet ergens overnachten en je wil er niet zoveel geld aan uitgeven, is dit echt fantastisch. Ties. Het is buiten best warm, maar je zit natuurlijk best wel laag. Dus hier valt het eigenlijk wel mee, vind ik. Maar uh, even kijken, mijn telefoon heeft 70% inmiddels. Ik ga rijden, dat zei ik net ook al. Maar ik ben nog ontzettend aan het genieten van de omgeving. Eigenlijk waar. Zo. Hey, lieve mensen. Kennen jullie ze nog? Hé, <laughs> van hey, vorig jaar, nee, dat was niet vorig jaar. Dat was weer twee jaar geleden alweer. Uh ja ruim twee jaar geleden twee jaar geleden ja, ja, ja maart, bent niet kwijt ja, ja maar het bleek toen eigenlijk dat er ook al iemand was met corona daar hè zeker want we hebben echt super mazzel gehad want daarna is het eigenlijk pas echt goed door gaan breken voor ons. een week mij. later uh, zat heel nederland ze uh, gingen in lockdown ja toen uh, barstte uh, de tent los de tent los zeg maar ja ja, ja. Dat was een week dat was later. later ja wisten wij veel ja nou, en nu gaan we naar zwarte broek. We gaan naar Black Trousers, oh. <laughs> zwarte broek, <Black> trousers. <laughs> ja. Ja, daar heeft ze een koor samen ja. met uh, Herma en uh, daar gaan we even naartoe. Gingen we ook nou liedjes oefenen voor met Miss Carly? Ja, die komen vanavond ook langs. Ze ja, oh, is ja. ook in de trevens waar bij zijn eigen koor. Ja. Ik doe er ook al mee, maar ik heb er nog geen pest aan gedaan. <laughs> Het dus... is helemaal niet erg, dan komen we zelf goed, als we maar lol hebben, daar het oh, ik staan. We zijn op plaats van bestemming, ik heb uh, de fles van uh, de vorige niet kwijt. Die heb ik net even van Belinda gekregen. Ik heb hem thuis zelf ook, maar ik had hem niet meegenomen. Dus nu gaan we naar binnen, denk je dat er al mensen zijn? Nee. Nee, wij zijn de eerste. Als het goed is zijn wij de eerste. Dan gaan we alles even installeren, ja. denk ik. Oh, kijk nou toch, hoe mooi. Mooi hè? Mooi. Nee, deze zaal ben ik nog niet geweest. Noemen ze het buurthuis? Het buurthuis. Van Zwarte Broek. Black ja. Pants. <laughs> Dat Black Trousers. Oh, Black Trousers. Hij is wel open. Tuurlijk, hij wordt voor ons opengemaakt. Tadaa. Oh. Oh. Kroonluchters. Chic. Oh, dit is het toch helemaal, jongens. Oh. Kijk nou toch, een balzaal is dit gewoon. Oh, worden hier ook uh, danslessen gegeven? Ik zie het zo voor, mijn stijldanslessen. Dan ja, uh, dansen doen ze volgens mij ook, volgens mij line dancing. Van alles. Feestra la, la, la. En de en is uh, van ons. En dan gaat het scherm naar beneden, daar komt dadelijk de tekst op. Ja. Oh, uh, of niet. Nou. Verdorie. Terwijl Belinda de spullen even klaarzet, ga ik mijn flesje met water even vullen. We kunnen ook aan de koffie hier. Mooie locatie. Jongens, goed drinken met het hete weer. Oh, Oké. Okay. Oh, sowieso, this is me. Sister Medley. You do me your everything. You do you me your everything. Sowieso, you like what you I do. Ziet zit ook in, ja. Nou, genoeg te doen. Dit is Mirjam. Mirjam, Mirjam. Hallo Mirjam. Hallo Mirjam. Mirjam hebben wij 2,5 jaar ruim geleden, laat jaar geleden, de kennen. die stuurde ons een mailtje toe naar Ben qua kwaja te doen en toen zei ze van, ik heb een mailtje, ja hallo, ik ben Mirjam, ik ben vrolster, ik vind jullie leuk als ik ga Prima, we spreken af. Dus heeft ze uitgelegd wat het is. Dus die heeft toen heel veel leuke filmpjes, zoals wij op stap gingen en zo uh, gemaakt. En ook tijdens de dag zelf. Heb je ons nog geïnterviewd? Ja. ja. En uh, inmiddels zijn we dus vriendinnen geworden. En uh, nu gaat ze weer een beetje voorbereidend naar een bandiet ja, af en toe wat filmpjes maken. Dus leuke rondjes leuk weer te zien hè. en net vooraf meekomen. Misschien wel twee. Zijn die mensen die meenemen aan de vorige keer? zeker. Ik denk wel zeker. Oh, ja. Zeker? Dus uh, jij zingt normaal zo dus als jij voor alle partijen. Ja, niet dat je die, leuken, die, die yeah. nummers kent, allemaal, maar ja. normaal ja, niet Als jij gewoon met een bezoeker <tie> zit, je... ah, ja. Oké, okay, we gaan proberen zoveel mogelijk nummertjes te pakken. Zo, nou, Pff. dat was mijn avondje wel. Gezellig met Belinda pizzaatje gegeten en daarna zijn we naar uh, Zwarte Broek gegaan. Mm -hmm. Nou, dat hebben jullie kunnen zien natuurlijk. En uh, dat was uh, de eerste keer weer sinds uh, twee jaar eigenlijk dat ik weer gezongen heb. Ik, ga, ik voel het wel, maar uh, het was leuk was leuk. Ik ben helemaal weer gemotiveerd, want ik was nog even aan het twijfelen of ik wel mee zou doen, ja of nee. Maar uh, ik moet de spullen erbij gaan pakken. Ik moet mijn mail even opzoeken, de liedjes opzoeken en dan oefenen als een jacko. Ik vond het weer gezellig. En je kan je nog inschrijven, dus ik zeg, schrijf je in. Het is fantastisch om mee te maken. Dat sowieso. En ik ga nu naar de boot. Ik ben weer Thuis. <laughs> Op de boot. En het is hier gewoon hartstikke cool. ja, dan moet ik zeggen. Het is sowieso buiten ook wel uh, cool. Cool man, wow, licht. Ja, die hoeft eigenlijk niet dicht, he, want ik zit toch maar alleen. <lacht> Oké, okay, nou, morgen ga ik even douchen. En dan. Uh, Aanschuiven bij het ontbijt. Volgens mij heb ik, hebben we geen idee dat we op het water zitten hier. Trouwens, ze hebben daaronder een bed. Dat is dus voor de koffers. Je hebt natuurlijk bijna, bijna verder geen kastruimte. Dus ja, ik ga zo maar zeggen. Een beetje in. <lacht> Lekker hoor. Het groentje is uit. Oké, okay, ik ga slapen. Ik zie jullie uh, morgenochtend weer. Dan kan ik jullie even vertellen hoe ik heb geslapen. Ja, horizontaal op mijn rug of op mijn zij of op mijn buik natuurlijk. Maar wat mijn ervaring was. Dus uh, ik zie jullie morgenochtend. The next day. Lieve mensen, ik heb fantastisch geslapen. Het voelt ontzettend luxe, ook al is het klein. Het kan ook niet anders. Ik bedoel, besef. Dat hier voorheen uh, goederen in lagen, waar ik nu dus lig. Ja, het, het was gewoon fantastisch. Ik heb heerlijk geslapen, zeg ik. Ik ga nu ontbijten. Ik heb net ook heerlijk gedoucht. De douche is ook fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Dit moet je gewoon een keer meegemaakt hebben. Uh, het is Amersfoort, dus het is midden in Nederland. Super handig om hier uh, af te spreken uh, en dan ergens anders heen te reizen. Ik heb er geen ander woord voor dan... Fantastisch. Je voelt ook trouwens helemaal niet dat je op een boot ligt. Want uh, ja, het ligt in de haven. Dus hier komt bijna niks groters voorbij dan dit schip. Een echt aanrader zeg ik. En uh, ik ga nu ontbijten. Nog meer fantastisch. Het ontbijt staat al helemaal klaar. van het ontbijt fantastisch het brood was nog helemaal warm ik heb een lekker gekookt eitje op en ik heb dit gegeten ze heeft gezegd hoe het heet ik heb geen idee meer maar het is ontzettend lekker zoet en pittig en met noten en ik heb aardbeidjes op ik, heb, ik wist gewoon niet wat ik moest kiezen dus ik heb van alles maar een beetje genomen het was fantastisch zo um, lekker gegeten lekker ontbeten en dat ik heb alles ingepakt, ik heb mijn tanden gepoest. Ik heb echt tot het laatste moment genoten van dit uh, kamertje. Wat ik nog wel even uit wilde leggen is... Uh, ja, dat raampje daarboven boven staat open. Maar hoe bedien je dat nou? Nou, daar is echt over nagedacht. Kijk, het staat natuurlijk nu helemaal open, maar... Oh, hij hangt niet hier. Oh, hier is hij. Hier, open het licht. Hangt dus zo'n home uh, ja, van Velux. Nou, ik maak ook nog even reclame voor Velux. En dan kan je hier kiezen voor het raam open en dicht. En het luik of uh, de gordijn open en dicht. Kijk, ik zal het even voordoen. Uh, zo, even kijken. Ik krijg het even hier neer. Als ik dus deze in druk, Hallo? Wakker worden? Ja. Oh, zie je? Nu gaat hij open, kijk maar. Hoppakee, en dan zie je gelijk dat het super mooi weer is. Yeah. Stop maar. Ga maar weer dicht. Want. Hè? Nou, en zo werkt het ook. En zo werkt het ook voor het raam open en dicht. Vind ik die fantastisch? Wat een uitvinding. Goed gedaan Felix, maar nu moet ik echt er, eruit voor de volgende patiënt.